Lekker je score spelen Shit, ze hebben A Nee, Shit, aan het nee, help me dan makker Wat, hoe dan? Hoe dan? 48 damage Was is goed? Wow, Ik werd vanaf de zijkant wat hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Dan komen ze bij. Kom een oh, short, een short. Sh short. Hoe dan? Nee koen, lief die bot, lief die bot, laat mij. Lief die bot. Koen, hallo, luister je? Koen. <laughs> Koen, Koen, ah, mm. oh. fuck ja, jou, Koen, lief die bot, alsjeblieft, pak die AWP op, pak die AWP op. Ah, oh, ik had hem bijna. Pak die AWP op, Koen. Gary. Oké, hij grieft. Die gaan we. Stop shooting man, you idiot! One guy! Start over! Noobs, idiots green, oh my god! Yo guys! Thanks for watching this video, hopefully it loads with me! Doei!